Die onzekerheid van jou, hè? die moet je maar eens weggooien. Onzeker over wie je bent. Kijk levensles 7 nog eens even na. Onzekerheid over wat je kunt. Daar ben jij helemaal niet onzeker over. Diep van binnen weet jij best wat jij kunt. En wat je niet goed kunt. Je hebt ze alleen verwisseld. Je bent je ontzettend druk gaan bezighouden met de dingen die je niet kunt. En de dingen waar je juist goed in bent, heb je laten liggen. Nou, weet ik het wel. Nou is het ook wat verwarrend. Uh, uh, de botjes hangen verkeerd. Uh, mensen met uh, het idee dat ze oplossingen willen aandragen en nuance willen zoeken, denken dat ze de politiek in kunnen. Of, of uh, uh, ze denken dat ze met een commercieel gevoel iets kunnen op de afdeling marketing. Of, of met gevoel voor waarheid de journalistiek in moeten. Of uh, met interesse in mensen op de juiste plek zijn op de afdeling personeelszaken. Ja, ik geef het toe, de bordjes zijn wat misleidend. Maar erger is dat jij je eigen bordjes hebt verwisseld. En waarom? Allemaal omdat jij aardig gevonden wil worden. Oh, oh, oh, dus jij denkt dat dat schilderij in het museum daar hangt, omdat er allemaal mensen op afkomen die dan zeggen... Nou... Well, wel aardig. Nee, dat schilderij hangt daar, omdat er mensen op afkomen die dat adembenemend mooi vinden. Ja, en, en weer anderen vinden dat foei lelijk. Nou en? Het probleem is agrarisch. En de oplossing ook. Google maar eventjes. Het heeft te maken met kop en maaiveld. En de oplossing heeft te maken met kaars en korenmaat. En nou gewoon aan de slag, luie donder.